Hallo en welkom bij Pulse Model Twijnstof. Vandaag heb ik nodig heel veel tandenstokers. En een Lockpilot functiedecoder. En een LS Models. Hierin zit... Zo. Een zuurstok. Stuurstandwagen van LS Models, uh, van de NS Highspeed, en de uh, bedoeling is om hier een decoder in te gaan zetten. Mijn handen jeuken enerzijds en uh, aan de andere kant ben ik ontzettend bang dat ik iets kapot ga maken, dus ik ga dit heel voorzichtig doen. Zo. Om deze open te maken is het zoals bij wel meer treinen, wagons, locomotieven. Een kwestie van voorzichtig de kap loshalen van het onderstel. Mijn manier hiervoor is houten satéprikkers omdat een houten satéprikker een kleinere kans heeft om een deukje te maken in het plastic dan metaal of een ander plastic dingetje. Uh, plastic op plastic, dat kan, uh, dat kan makkelijker elkaar indeuken, is mijn ervaring. En zo springen ze allemaal weg. Ik uh, zal hier wat foto's uh, laten zien van de ongelooflijke detaillering die uh, uh, hier overal te zien is tot op de deurtjes en de, nou, de stoelen en alles. Het is echt een fantastisch model wat dat betreft. Elektrisch gezien, wat betreft functiedecoder, zit hier de bestuurder. Die kun je omhoog halen. En daaronder zit de decoder. Hier bovenop zit ook nog iets. De hele tafel met alle knoppen, maar die is achtergebleven in de kap. Er zit nu een dummy in, voor het analoog rijden. Zo. Die gaat in de doos. Dit is de functiedecoder. En als het goed is, kan hij er maar op één manier op. Dit is een uh, 21-pins decoder zoals je die ook uh, ziet uh, bij Merklin, maar dan de variant die ook DCC aan kan, zodat die dus uh, zowel voor gelijkstroom als wisselstroom geschikt is. Tenminste, de decoder. Deze heeft verder geen uh, power pick-up voor de uh, middle wheel, dus elektrisch uh, kan die wisselstroom aan, maar uh, in praktijk zal hij bij mij alleen gelijkstroom. Uh, uh, kunnen rijden. Ik heb het controlepaneel teruggeplaatst dat in de uh, kappers blijven zitten. Zelfs de individuele knoppen zijn hierop te zien. Alle stoelen hebben een uh, armleuning. Uh, de detaillering van dit model is het beste wat ik ooit heb gezien. Ik ben hier erg van onder de indruk. Uh, ik ga de kapper opzetten en de decoder zit erin. En ik twijfel of ik ermee durf te gaan rijden, uh, maar in een doos laten zitten is ook zo zonde. Het was best zenuwslopend om te doen. Ik heb al lang over getwijfeld of ik hier een decoder in zou zetten, um, omdat het uh, zo'n mooie uh, stuurstand is. Ik had hem al een tijdje liggen, ik heb het nu dan toch gedaan. Uh, ontzettend bang was ik dat ik iets zou beschadigen. Iets wat me normaal gesproken niet zo vaak gebeurt, uh, maar je wil niet dat het net bij deze gebeurt. Dus, uh, ik laat jullie hier achter met nog een paar foto's over, uh, van de binnenkant. En uh, ik zou zeggen: like en subscribe en uh, reageer. En tot een volgende keer.